Techniek. De wereld kan niet meer zonder. Dus ook niet zonder technici. Alleen zijn medewerkers met de juiste skills steeds moeilijker te vinden. Wij hebben dé oplossing. Namelijk een database vol jongeren die zijn opgegroeid met technologie. Flexibel, leergierig en klaar om aan de slag te gaan. Ook als monteur of service medewerker. Dankzij de slimme Smartfield Support-app kunnen onze flexwerkers met de juiste trainingen worden ingezet op allerlei technische klussen. Zoals storingen oplossen, onderdelen vervangen en standaard reparaties uitvoeren. Het werkt zo. De app is een online kennisbank waarin technische details en onderhoudsdata van machines worden beheerd. Deze informatie wordt omgezet in visuele werkinstructies die via augmented reality een digitale informatielaag toevoegt. Met hulp van een smartphone of tablet zien onze flexkrachten gelijk wat er aan de hand is en lossen ze de problemen gelijk op. Blijkt het probleem toch te complex? Dan schakelen ze live met een ervaren technicus. Digitale innovatie met een menselijk gezicht dus. Op deze manier maken wij technische banen bereikbaar voor veel meer mensen. En creëren we een flexibele schil voor technisch werk in heel Nederland. Hierdoor staat er altijd iemand voor je klaar om aan de slag te gaan.